Hallo ballonvriendjes, vandaag maken we in een nieuwe videotutorial een boog en pijl en dan kunnen we echt op jacht gaan. Goed, we gaan starten. Wat heb je nodig om een leuke boog en een pijl te maken? Vier ballonnen heb je hiervoor nodig. In deze tutorial ga ik gebruik maken van Twee oranje 62 ballonnen, een bruine 62 ballon en een zwarte 260 ballon. We starten met onze bruine 260 ballon. Deze gaan we bijna helemaal opblazen. We laten uiteraard nog een klein toepje over aan het einde je ballen dicht we maken hem soepel en zacht we starten met een bubbel van ongeveer twee vingertjes volgt door nog een bubbel ongeveer even groot deze twee bubbels draaien we samen en onze overschot draaien we daar enkele keren doorheen En dan krijg je een dubbele pinch twist. Dan gaan we onze ballon overplooien. En we zoeken ongeveer het midden. En in het midden gaan we onze ballon samen plooien. Nee, sorry, ik ben mis. Dus we hebben onze pinch twist, we hebben onze ballon, plooi je ballon over naar het midden, zoek het middelpunt, en dan gaan we hier verbinden in onze pinch twist. Eigenlijk heb ik het niet goed gedaan. Ik heb het niet goed gedaan, dus we gaan helemaal op beginnen. Op er op er pas dat is niet moeilijk. Dat is gemakkelijk. Het is een hobby. Maar het is niet zo simpel. Nee. Op, je moet af en toe ook een kop gebruiken, ook hè? Met niet gedaan, hè. Dat kan ik er opnieuw beginnen, hè?